Goedemiddag, welkom. Ik ben Guy van den Eekhout uh, ik ben van dienst. Ik mag u inleiden in de wonderenwereld van maatschappelijke innovatie. Innovatie is sexy. Kom aan, even toe. Uh, als sexy betekent dat je ja zegt als het langskomt, well, dan is innovatie voor mij sexy. Ik ben er al een aantal jaren eigenlijk gepassioneerd mee bezig en ik was dus ook uh, een beetje een gelukzak toen uh, Socius mij vroeg om uh, in te stappen mee in het skietraject. Het skitraject is eigenlijk een uh, innovatietraject, een soort community traject geweest met allemaal werkers en organisaties uh, uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en aanpalende. Een boeiend traject waarbij we met organisaties, met mensen, met werkers op de vloer, met uh, deelnemers aan allerlei sociaal-culturele processen, hebben gepraat over de betekenis van innovatie. Dat was boeiend, vooral omdat die mensen ons geweldig moeilijke vragen stelden. Bijvoorbeeld een vraag die mensen voortdurend stellen is, ja maar als je iets vertelt over een innovatieve praktijk, is dat dan wel zo nieuw? Hebben we dat al eens niet ooit meegemaakt? Um, een andere vraag die we heel veel gesteld kregen is, ja, maar wat, wanneer ben je echt innovatief bezig? en wat kan je dat zien? Of een vraag, um, is innovatief dan beter? Wat is er mis met wat we doen? Is het beter omdat het innovatief is? Wel, dat zijn heel terechte vragen en het waren moeilijke vragen omdat we er niet meteen een antwoord op konden formuleren en de klik is maar gekomen op het moment dat we doorkregen dat innovatie in het sociaal-cultureel werk vanuit een sociaal-cultureel perspectief eigenlijk veel minder met de vorm te maken heeft dan met de finaliteit. En dat is de eerste stap die we hebben moeten zetten, vind ik. De finaliteit van sociaal-cultureel werk is, en is al heel lang, denk ik, Misschien te vatten onder termen als werken aan een democratische samenleving, is bouwen aan een inclusieve samenleving, is bijdragen aan een duurzame samenleving, is uh, mensen tot en aan hun recht laten komen en daar inspanningen voor leveren. Wel, als dat de finaliteit is van sociaal cultureel werk, en ik denk dat we die echt allemaal delen, ongeacht de organisatie waarvoor we werken, als dat die finaliteit is van sociaal cultureel werk, dan kunnen we innovatie eigenlijk veel scherper definiëren. Dan zeggen we, innovatie vanuit een sociaal cultureel perspectief is in wezen altijd te formuleren als een vorm van maatschappelijke innovatie. Dat is de essentie voor ons. De vraag is dan natuurlijk, wat bedoelen we met, verand, met de maatschappelijke innovatie? Definieer dat eens. Um, de ingang die we daarbij genomen hebben is, maatschappelijke innovatie is die vorm van innovatie waarbij we binnen een bepaald speelveld de spelregels veranderen. De maatschappelijke spelregels veranderen. En met spelregels daar bedoel ik eigenlijk alles mee. Dat zijn de regels die de interacties tussen mensen bijvoorbeeld een stuk definiëren. Dat zijn de regels die bepalen hoe organisaties werken, hoe organisaties met mensen interageren. Dat zijn wetten, dat zijn voorzieningen, dat zijn um, een aantal culturele elementen die um, eigenlijk ons leven soms tot in de diepste vezels kunnen bepalen. Wel, de kwestie is dus, maatschappelijke innovatie gaat voor ons over die vorm van innoveren waarbij we veranderde maatschappelijke spelregels kunnen realiseren. U denkt natuurlijk, is dat niet een beetje een overtrokken ambitie, Is dat niet echt heel hoog gegrepen? Wel, de geschiedenis geeft ons eigenlijk gelijk. Um, Sociaal-cultureel werk heeft doorheen die geschiedenis, die ongeveer ondertussen toch wel al uh, bijna 200 jaar uh, uh, bezig is, en eigenlijk al veel langer, maar goed, 200 jaar die we echt in beeld brengen. Binnen die geschiedenis kunnen we een aantal voorbeelden aanduiden van hoe sociaal-culturele praktijken erin geslaagd zijn om op termijn die maatschappelijke spelregels te veranderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de feministische beweging, de vrouwenbeweging. Uh, de evidente dingen springen in het oog. Ja, we zijn erin geslaagd om door praktijken te realiseren, een maatschappelijk verhaal te brengen, waardoor uh, bijvoorbeeld wetgeving is veranderd. Uh, ik noem stemrecht, ik noem uh, het inschrijven in, in regelgeving dat eigenlijk vrouwen hetzelfde loon voor dezelfde arbeid moeten krijgen. Ik denk aan eigendomsrechten die veranderd zijn doorheen de geschiedenis. Ik denk aan uh, uh, eigenlijk uh, uh, het kiezen, hele kiesysteem dat uh, beïnvloed is door een aantal keuzes die daar gemaakt zijn. Maar het gaat veel verder dan dat. De vrouwenbeweging heeft tot in de diepste vezels van ons leven eigenlijk ingegrepen. Vraag u maar eens af. Hoe je praat binnen de relatie waarin je leeft. Hoe je onderhandelt binnen je gezin. Vraag je maar eens af hoe je werkt als team vandaag en projecteer eens naar de tijd van 50 of 60 of 80 of 100 jaar geleden. En dan zal je zien dat de interactieregels tussen mensen bepaald zijn door een aantal waarden en normen en interactiepatronen die meegekleurd zijn door wat de vrouwenbeweging binnen onze samenleving heeft teweeggebracht. Ander voorbeeld. De sociale zekerheid zoals we ze vandaag kennen, had er nooit kunnen zijn, denk ik, zonder de sociaal-culturele praktijken die al van in de 19e eeuw aan de gang zijn en waardoor maatschappelijke druk is uitgeoefend waar syndicale druk is uh, rondgeorganiseerd, waar eigenlijk verenigingsleven, bewegingsleven is uh, uit voortgekomen, dat ervoor gezorgd heeft bijvoorbeeld dat het sociaal pact na de Tweede Wereldoorlog is kunnen uh, tot stand komen, waardoor de sociale zekerheid de vorm heeft gekregen die die vandaag nog altijd heeft. En dat heeft onze maatschappelijke positie enorm versterkt. Recenter, denk ik, uh, en dat is misschien nog niet zo heel goed zichtbaar, maar ik denk dat in de transitiebeweging weer eenzelfde verhaal aan het spelen is. Vandaag zijn we aan het zoeken naar nieuwe spelregels in zaken bijvoorbeeld voedselproductie. Nieuwe spelregels in zaken de consumptie van uh, energie, de consumptie van uh, grondstoffen. We zijn aan het zoeken naar uh, nieuwe spelregels in zaken mobiliteit enzovoort. Dus die bewegingen kan je telkens opnieuw uh, zien terugkomen. Nu, als je die voorbeelden bekijkt, dan kan je eigenlijk zeggen dat het altijd gaat over hardnekkige maatschappelijke problemen. Zo formuleert Jan Rootmans aan. Ik vind dat ook een mooie, typisch Nederlandse manier van formuleren. Het zijn hardnekkige problemen waar we als sociaal-cultureel werk mee te maken krijgen. Het zijn hardnekkige problemen, moeilijke kwesties, serieuze uitdagingen en serieuze ambities die we hebben. En wat zijn nu hardnekkige problemen? Wel, dat zijn problemen die complex zijn. Complex omdat er bijvoorbeeld heel veel actoren bij betrokken zijn. Dat zijn problemen en kwesties waarvan je kan zeggen, goh, zelfs de wetenschap, als die dat probleem onderzoeken, dan geraken ze het er niet over uit. Ze zijn het er nooit over eens hoe het probleem precies in elkaar zit en al helemaal niet hoe je het precies kan oplossen. En als je aan oplossingen wilt werken, dan heb je altijd heel veel mensen en organisaties en systemen die je in beweging moet brengen op alle niveaus, om een probleem ook tot een oplossing te brengen. En het is dus nooit eenduidig als het ware. Je kan niet zeggen bijvoorbeeld, we kunnen het probleem van uh, met vele culturen samenleven op één welbepaalde manier precies gaan oplossen. Uh, de complexiteit van de kwesties waar we rond werken, die dwingt ons eigenlijk om niet meer te denken in termen van een probleem, een praktijk, een oplossing, maar dwingt ons om te zien dat de praktijken die wij ontwikkelen en die bijdragen aan die meer duurzame, inclusieve of democratische samenleving, dat die maar een effect krijgen doorheen het samenstromen van heel veel praktijken op heel veel plekken. Heel veel kleine leerprocessen, heel veel kleine ontwikkelprocessen die soms zelfs mekaar tegenspreken, maar dat is niet zo erg, maar die als leerresultaat verankerd geraken in nieuwe spelregels. En dat brengt mij bij een tweede element. Um, de, heel dikwijls hebben we de toets van de geschiedenis nodig om zichtbaar te krijgen wat een bepaalde praktijk eigenlijk op lange termijn heeft teweeggebracht. Um, ik denk, ik kijk weer naar de vrouwenbeweging, um, ik ben daar vast van overtuigd dat in de jaren zestig een flink deel van onze samenleving dacht... Goh, de vrouwenbeweging, dat zijn een aantal geïsoleerde uh, initiatieven uh, en uiteindelijk, wat gaat dat uh, teweeg brengen? Als ik vandaag kijk wat er allemaal veranderd is, wel, dat is immens, vind ik zelf. En dat kan je maar doen omdat je terugkijkt. Omdat je zegt van kijk, over 20, 30, 40 jaar, hetzelfde bijvoorbeeld met de sociale strijd. De arbeidersbeweging heeft honderd jaar nodig gehad om het sociaal pact te realiseren. Dat soort geduld en dat soort samenstromen hebben we nodig om maatschappelijk te innoveren. Oké, okay. de kwestie is nu dat we vandaag leven in een tijdperk waarin van ons gevraagd wordt om een directe relatie aan te tonen tussen wat wij doen en het impact dat we hebben. De samenleving zegt, oké, okay, wij willen bijvoorbeeld sociaal-cultureel volwassenen wel centen geven, maar laat eens zien dat hetgeen dat wij aan u geven, dat dat wel besteed is en dat je inderdaad het impact realiseert dat je van tevoren had vooropgesteld. Nu, gegeven mijn vorige verhaal over complexiteit en over samenstromen en de toets van de geschiedenis, is het eigenlijk heel moeilijk om te zeggen dat je dat zomaar in 1, 2, 3 kan doen. Ja. Um, en ik denk dat we daar een weg kunnen vinden die, uh, ik ben een beetje geïnspireerd door Luc Hoebeke, die ook vandaag een workshop hier zal geven, uh, en die zegt, ja, maar we hebben eigenlijk veel te veel aandacht voor innovatie als resultaat, ja, als, als, als toestand bij wijze van spreken. Dit is een innovatie en daar zijn we trots op. De essentie is eigenlijk niet op zich de innovatie, zegt hij, maar de essentie gaat erover dat je, de, uh, dat je innoveert als proces. Uh, dat je voortdurend eigenlijk het leerproces aangaat dat met innoveren te maken heeft. Want, ik moet er daar eerlijk in zijn, voor elke geslaagde innovatie als resultaat kan je waarschijnlijk tien of twintig verhalen vertellen over slechts gedeeltelijk gelukte innovaties of mislukte innovaties. Maar dat is eigenlijk ook niet de essentie, want voor dat ene geslaagde resultaat heb je wel die andere leerprocessen allemaal waarschijnlijk nodig. En zal je in die samenstroom moeten stappen met leerprocessen die fragiel zijn en die misschien kunnen mislukken, maar die in het beste geval uh, dingen ook veranderen. Mij lijkt het dus interessant om in te zetten op innoverende praktijken. Maatschappelijk innoverende praktijken. En wat bedoelen we daarmee? Ik geef weer een aantal voorbeelden uit. Uh, de, het hele verhaal over uh, transitie. Uh, de deeleconomie. Ik vind dat een heel goed e uh, voorbeeld. De deeleconomie dat gaat over het principe dat, dat we niet meer per se goederen in eigendom moeten hebben. Uh, bijvoorbeeld, als ik een grasmachine heb, ja, waarom. Moet iedereen in deze straat een grasmachine kopen, om die dan veertien dagen uh, telkens in de garage te laten staan en dan één keer anderhalf uur het gras af te rijden? Kunnen we dan niet beter samen een grasmachine kopen en die delen met elkaar? Autodelen is een voorbeeld daarvan. Uh, het samenhuizen, waar een aantal voorzieningen samen worden gedeeld, is een voorbeeld daarvan. Uh, eigenlijk is het letsysteem ook een vorm van deeleconomie, waarbij je zegt: kijk, ik deel mijn tijd met anderen en ik krijg een ruil daarvoor tijd van anderen ook uh, terug om op die manier eigenlijk dingen gedaan te krijgen die ik alleen niet gedaan krijg. Um, mensen zeggen, ook weer in die transitiebeweging, we moeten anders omgaan met voedselproductie. En daar wordt dan weinig theoretisch over beschouwd, maar men steekt de handen uit de mouwen en organiseert opnieuw eigenlijk het volkstuintje van vroeger. Uh, in principe, nu heet dat dan samentuinen, of uh, men heeft stadstuintjes uh, die men gaat delen en waar op een andere manier voedsel wordt geproduceerd. Er worden groentemanden uh, gerealiseerd om op die manier uh, lokale productie te stimuleren enzovoort. Hè. Uh, er zijn communities, er zijn gemeenschappen die samen een coöperatief opzetten. Uh, om te participeren in een windmolen en op die manier controle te verwerven over uh, de productie van energie. Allemaal voorbeelden die in de schoot van sociaal cultureel werk vandaag eigenlijk al gerealiseerd worden. Ja. Goed. Waarom vind ik dan nu maatschappelijk innoverende praktijken? Wel omdat elk van die praktijken op zich een voorafbeelding inhoudt van de spelregels die we in de toekomst zouden gerealiseerd willen zien. We organiseren praktijken zo dat we zeggen van kijk, eigenlijk zou het beter zijn als deze spelregels geldig zouden zijn in plaats van de vigerende en de huidige spelregels. Een heel straf voorbeeld daarvan vind ik de weggeefkasten, waar men we zegt van kijk, het economische principe is eigenlijk altijd ik heb iets en ik wil dat wel aan iemand anders geven, maar het principe daarbij is dat ik winst realiseer. Weggeefkasten die dagen het economische kernprincipe compleet uit, want dan zeg je ik heb iets, ik stel het ter beschikking in een kast en ik weet zelfs niet wie dat er goed mee gaat zijn, maar ik geef het weg en wij, ik hoop of ik ga ervan uit en ik heb het vertrouwen, en dat is een, een, een, een regel eigenlijk, ik heb het vertrouwen dat die mens dat maar uit die kast pakt omdat hij dat zelf kan gebruiken op een of andere manier. Dus dat is het economische spelregelprincipe, compleet uitgedaagd. We weten niet of dat die innoverende... Uh, die maatschappelijk innoverende praktijken, of dat die allemaal gaan lukken. We weten ook niet zeker of dat die transitiebeweging binnen twintig of binnen vijftig jaar zal uh, besproken worden in geschiedenislessen als, zie je, toen is het gestart. He? We weten dat niet. Ik kan het alleen maar hopen op dit moment. Maar we handelen vanuit de hypothese van de veelbelovendheid. We, handelen, we zeggen, we hebben het vandaag te doen, omdat we geloven dat we op deze manier die maatschappelijke spelregels ook echt kunnen beïnvloeden. De hypothese van de veelbelovendheid is een term die ik van Guy Redig heb ontleend. Wat we doen is veelbelovend en zou een voorafspiegeling kunnen zijn van wat we willen gerealiseerd zijn in de toekomst. Dit vat mijn verhaal eventjes samen voor u, in één slide. Vanuit een, een sociaal-cultureel perspectief is maatschappelijke innovatie voor ons... Het realiseren van veranderde spelregels die bijdragen aan... En u zal de formulering herkennen, maar eigenlijk doet hij er niet zo toe, want het is die, het, ge het genetisch materiaal waaruit we geboren zijn, als sociaal-cultureel werk. Het zijn die spelregels die we veranderen die kunnen bijdragen aan een duurzame, inclusieve en democratische samenleving. En hoe kunnen we dat doen? Door elk van ons, en dat is bezig, door elk van ons praktijken, innoverende sociaal-culturele praktijken op te zetten die een voorafbeelding inhouden van de gewenste spelregels, van wat je eigenlijk in de toekomst ziet. En door als organisatie stromen op gang te brengen of in die samenstroom te gaan staan met je eigen innoverende praktijken, kunnen we deel uitmaken van een historisch proces dat ooit, hopelijk, leidt tot geaccepteerde maatschappelijke veranderingen die er werkelijk toe doen in functie van onze missie. Straal, hè? Goed. Uh, de pijl die ertoe toe doet in dit schema is de rode. Via onze innoverende praktijken willen wij die maatschappelijke innovatieprocessen ondersteunen. Wat is daarvoor nodig? Dat betekent eigenlijk dat wij zelf heel sterk moeten inzetten op een goede connectie met wat in die samenleving gebeurt. En soms zal dat betekenen dat we ook de manier waarop we als organisatie onszelf zien en onszelf organiseren, zullen moeten innoveren om binnen vernieuwde organisatiecontexten eigenlijk die maatschappelijk innoverende sociaal-culturele praktijken te realiseren. Nu, dat lijkt een moeilijke opdracht, maar ook weer gedurende die paar jaar dat we met het skietraject zijn bezig geweest, hebben we met veel mensen gepraat. En eigenlijk zie je dat de kracht van organisaties en werkers op dit moment, ik, ik vind die sterk op dat vlak. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd in innovatie. Er zijn heel veel mensen die dat bijvoorbeeld in hun uh, beleidsplannen enzovoort mee willen opnemen om te gaan innoveren. Uh, dat u met zoveel hier bent, bewijst dat volgens mij ook. Um, en wat zien we? Dat organisaties eigenlijk een leerproces aan het doormaken zijn over, uh, dat ik zou kunnen samenvatten als uh, wat wij nu genoemd hebben de dubbele V-organisatie. Uh, organisaties zoeken hoe ze die connectie met die onwereld, die verbinding, die verbondenheid met de onwereld kunnen versterken. Hè. En dan betekent dat bijvoorbeeld uh, minder centraal gestuurd worden vanuit het heel strategisch managementverhaal en zeggen strategische doelen stellen en aan milestones en weet ik veel. Maar de organisaties meer ontwikkelen in de richting van goed weten wat er in de samenleving gebeurt, de vinger aan de pols houden en daar in een voortdurende interactie mee staan. Uh, zowel via de doelgroepen waarmee we werken, via de netwerken waar dat we in zitten, door de samenleving ook goed te lezen en te zien welke tendensen en krachten op dit moment werkzaamheid en hoe macht speelt in die samenleving en eigenlijk daarop in te spelen. Dus verbonden organisaties en twee vloeibare organisaties. Vloeibare organisaties omdat we de flexibiliteit stilaan meer ontwikkelen om wat we lezen in die samenleving, om daar responsief in te zijn, om een snel antwoord te kunnen ingeven en ons minder vast te zetten in uh, heel lange vooruitgeschoven planningen. En wat ik een fantastische beweging vind, is dat organisaties terug, denk ik, hun werkers en hun praktijken meer in de picture zetten. Werkers die werken vanuit een bewogenheid, die geraakt worden wat er in de samenleving gebeurt en zich daarmee um, verbonden weten en willen daar eigenlijk een antwoord op uh, formuleren. Dus bewogen mensen uh, die bevlogen die hun werk in de organisaties ook realiseren en die praktijken realiseren, bevlogen in de zin van werken vanuit hun passie, hun talent, hun energie en die zelf als werker ook beweeglijk inspelen op wat zich... Uh, allemaal mogelijk aandient en daar een enorme nieuwsgierigheid te ontwikkelen en een enorme drang om ook um, eigenlijk uh, te verkennen wat de mogelijkheden zijn en te verkennen op welke manier te experimenteren en te leren op welke manier innoverende praktijken in de praktijk kunnen gebracht worden. Goed, we hebben een sterke ambitie, denk ik, als sociaal-cultureel werk. Maar met wat we de laatste jaren gezien hebben, denk ik dat onze bijdrage aan die maatschappelijke innovatie, dat we dat kunnen. We hebben dat in de geschiedenis bewezen en ik denk dat we dat in de toekomst opnieuw zullen bewijzen. Ik denk, en ik wil u graag uitnodigen om ook mee in die stroom te gaan stappen, ik denk dat het vandaag bezig is. Ik dank u.